We maken vandaag een smartlap in samenwerking met een smartlap algoritme, een AI die wij hebben getraind op het Nederlandse levensliedgenre. Dit doen we om erachter te komen of zo'n algoritme een waardevolle samenwerkingspartner is in het schrijven van zo'n emotioneel lied zoals de smartlap. Het algoritme is getraind op een dataset van bestaande Nederlandse smartlappen en daarmee kan het eigenlijk een voorspelling maken met welke woorden een bepaald woord wordt opgevolgd. Dus wat je moet doen is het een klein stukje tekst geven en op basis daarvan maakt het dan de zin af en genereert het op die manier nieuwe teksten. Daarna kan het algoritme blijven genereren. Als je op de knop drukt van genereren dan krijg je een nieuw stukje tekst. En zo kan je uiteindelijk je eigen smart lab samenstellen. Een beetje puzzelen wat het algoritme je geeft. Je kan aan een paar settings draaien om te kijken wat voor een andere output je krijgt. Zo kan je eigenlijk je eigen smartlap gaan schrijven in samenwerking met het algoritme. En als je daarna klaar bent, dan heb je de, je eigen smartlap geschreven en kan je, als je wil, hem nog klaarmaken om te gaan zingen in de smartlapkaraoke. Voor je creativiteit, ja, heel leuk. Ik vond het wel een beetje lastig, want je geeft ook een soort van uh, controle uit handen. Ik denk wel dat het creativiteit in je omhoog nee, nee. houdt. Ik heb nu het gevoel dat ik echt een amazing song heb geschreven. <laughs> ik zou eigenlijk wel zo'n apparaatje thuis willen hebben. <laughs>